Hallo, ik ben Anneke. Ik ben 18 jaar. Ik uh, studeer uh, aan de NHL docentenopleiding tweede graad. En ik zou heel graag uh, gezicht van Studiestad Leeuwarden willen zijn, uh, omdat het me gewoon heel leuk lijkt. Ik ben heel sociaal persoon, spontaan. Het lijkt me ook heel leuk om te gaan bloggen, te vloggen en uh, om mensen te laten zien wat voor leuke studentenactiviteiten er in Leeuwarden te doen zijn. Hoe deze gegaan zijn en daar reviews van te maken lijkt me heel leuk. En dat was het eigenlijk wel.